Vandaag is hier bij VAROS de eerste groep van 17 sleutelpersonen gezondheidsstatushouders afgestudeerd. En met het certificaat dat ze nu hebben gekregen, kunnen ze in gemeentes en voor GGD'en aan het werk om de toeleiding naar gezondheidszorg voor statushouders beter te maken. Ik heb handvaten meegekregen om mee aan het werk te gaan. Het gemis wat ik had vroeger als nieuwkomer, kan ik nu vervullen voor de nieuwkomers van nu. Ik wil mijn gemeenschap... Helpen. Daarom ben ik trots uh, om sloterpersoon te zijn. Wij begrijpen de achtergrond van de staatshouder en we begrijpen ook de, uh, de gezondheidszorg hier in Nederland. Dus uh, dat is gewoon een heel, heel uh, goede combinatie. Ik ken de problemen van die mensen goed, ha? want ik heb toen ook hetzelfde problemen. Daarom wil ik sloterpersoon worden en dat wil ik graag aan de slag. Ja, het is een heel mooi initiatief van de VNG, GGD GOR en VAROS om het op deze manier te doen. En ik ben ook blij dat er nog meer groepen komen. Want voor deze sleutelpersonen die gaan we de komende jaren heel hard nodig hebben om de gezondheidszorg ook voor statushouders goed te organiseren.